Hallo en welkom bij Paul's Model Kleinstof. Vandaag heb ik een heel opgeruimd bureau. En ik heb Fleisman Deutsche Regio uh, wagons. Het zijn er vier stuks, er zit één dubbele tussen. En uh, deze wagons, dat zijn het type uh, UIC. Uh, UIC X zeggen ze vaak. Het zijn internationale wagons die uh, in grote getalen gemaakt zijn en uh, volgens verschillende series. En um, bedoeld waren uh, het basistype voor internationaal vervoer en alle afgeleiden daarvan die in Duitsland reden, reden regionaal of um, <tossimus> uh, met, als, als intercity. Uh, dit zijn duidelijk de regionale de reden dat ik deze heb, is omdat toen in de NS in, even denken, 2006, wist dat ze een tekort gingen hebben met de nieuwe dienstregeling 2007, hebben ze een heel aantal van deze oudjes bij de Duitse banen gehuurd. Sommige hiervan hebben ze omgespoten in de NS kleurstelling. Uh, maar sommige reden ook zo of de, in de rode variant uh, nog rond. Deze Fleisman modellen, eh, ik heb zelf niet zoveel Fleisman modellen, eh, omdat ze meestal eh, erg goed en wat duurder zijn. Zo, eh, so ook deze eh, zijn best solide. Eh, hij heeft een kort koppeling, er zit nu Fleisman koppeling op, maar het is een eh, nenschacht dus je kan hem makkelijk wat anders opzetten. zetten. Eh, dus ik ben niet vergis, kun je deze clipjes loshalen en dan kun je hem uit elkaar halen om hier ...interieurverlichting in te zetten. En dan wordt het helemaal een duur verhaal. Maar het zijn... Uh, ...vrij uh, solide uh, bakken. Ze zijn... Uh, ...wat zwaarder. Niet loei zwaar. Maar als je er veel aan elkaar hangt, heb je in ieder geval niet dat... Uh, ...volgens mij zit het hem verkeerd om te doen. Ja, ik zit hem verkeerd om te doen. Als je er wat meer aan elkaar hangt, heb je in ieder geval niet dat uh, als je de bocht omgaat... ...de middelste van deze wagons van de spoor getrokken worden door dat... Uh, Doordat ze zo licht zijn en de locomotief harder vooruit wil dan dat deze door de kon kunnen. Nou, één van deze heeft ook nog sluit zijn verlichting. vraag is natuurlijk welke. Dat is deze. Kijk, de bistro heeft dat niet, dat betekent dat dit uh, mijn uh, dubbele zijn. Zo een beetje zie. Ja. Deze hebben allebei hetzelfde uh, nummer, inderdaad. Daar nou, mag er nog één van weg. De bistro. Ja, van binnen ziet hij er, uh, wat kan ik zeggen, ziet hij er leuk uit. Je kunt uh, als je binnenkijkt de raampjes, uh, door de raampjes heen uh, nog, uh, dat krijg ik denk ik nooit op beeld. Nog net de salontafels zien zitten waar je kon uh, aanschuiven. Ik denk dat ik er wel eens in eentje zo een heb gezeten in de tijd dat NS gehuurd had. Dat het nog niet compleet verbouwd en dat je echt denkt, waar ben ik in beland? Deze, tweede klas, heeft stroompickups op de wielen. Ik merk wel, dit ding is nu heel wievelig, want er staat bijna niks meer op. Er is zoveel al weg. Nou, eens even kijken. Uh, ah. Is dat wat? Stroompickups op de wielen. En dit ga ja, ik nooit voor elkaar krijgen om dit te laten zien op deze manier. Nee, maar geloof me, aan deze kant gaan dan twee sluikzijden branden. Uh, zodat je hem achteraan een hele reeks kunt uh, rijden. Ik heb natuurlijk al de uh, NS-varianten van die dit komt, maar daar zit een decoder in. Deze heeft geen decoder. En ik denk ook dat deze dus wat langer in de doos zal blijven zitten. En ik kan niet zo snel mee gaan rijden op, uh, op een baan als ik hem digitaal heb. Want dat zou betekenen dat ik hier een decoder in moet gaan stoppen. Een functiedecoder. Dat zou ik goed kunnen doen met een van die overgebleven leesdcc's. Ik bedoel, een lichtje uitzetten, dat lukt ze nog wel. Maar dat was een beetje mijn aanwinst. En het laatste wat ik hier nog heb, liggen in mijn oude huis. Um, op een oude overweg na. Oh kijk, zo'n oude. En uh, deze twee. Voor de rest is uh, alles over. Dus uh, binnenkort, binnenkort zit ik uh, op mijn nieuwe werkbank, een nieuwe plek. En uh, Ga ik eens denken wat ik ga opnemen, want uh, ik heb geen materiaal meer op dit moment. Um, nog te druk om een baan op te gaan bouwen, nog te veel rommel. Maar um, nou ja, daar misschien kan ik wel twee tafels tegen elkaar zetten en iets een rondje laten rijden. En tot die tijd, um, bedankt voor het kijken. Um, wanneer deze uitkomt zit ik nog een week voor de verhuizing denk ik. Dus de week daarop zit ik precies in de verhuizing. Die zal ik zeker overslaan en daarna eens even kijken wat ik ga doen. Bedankt voor het kijken in ieder geval tot de volgende keer. Like, subscribe en deel het met je vriend, vriendin, hond, kat, alles wat maar kan. Subscriben. Maak mijn kanaal makkelijker vindbaar. En tot over een paar weken.